Gisteren hebben we met een klein clubje mensen het slachthuis in Fion geblokkeerd. Ze hebben daar ingang geblokkeerd waardoor een aantal uur geen dieren naar binnen konden. Oké, okay, dus het was een geslaagde actie? Ja, zeker. Het werd veel door de media opgepakt. En uh, ja, we hopen hier meer aandacht te vragen voor het probleem dat Fion veroorzaakt. Want ze zijn verantwoordelijk voor de dood van 20.000 dieren per dag. Uh, maar dat mij is ook verantwoordelijk voor uh, de coronapandemie. Want de werknemers kunnen daar moeilijk afstand van elkaar houden. Ja, komt bij dat als de medewerkers zich ziek melden, dat ze geen vergoeding krijgen. Dus dat is natuurlijk voor mensen een, een extra prik om toch naar werk te komen, ondanks dat je klok hebt. Want zijn er dan uh, uitbraken bekend daar? Uh, ja, er zijn nu ongeveer 100 besmettingen in het bedrijf op één locatie. En uh, dat is wat er bekend is, dus we weten niet of er misschien wellicht meer mensen zijn met ziekteklaten. Oké, okay. uh, de actie is gelukt, want het uh, uh, is me meerdere uren uh, stilgelegd, uh, maar uh, is er nog politie bij te pas gekomen? Ja, er was eigenlijk vanaf best wel snel politie aanwezig en die hebben het nog best wel lang laten doorgaan uh, in de hoop dat we zelf zouden opgeven. Uh, uiteindelijk hebben ze vier van ons gearresteerd. Oké, okay. en ben jij ook gearresteerd? Ja. Oké, okay. uh, en hoe was dat? Uh, nou, in principe hebben ze me goed behandeld. Ze hebben me gewoon opgeteeld omdat ik niet meewerkte, maar verder geen uh, pijn veroorzaakt. Uh, twee van de activisten zitten nog vast. Ah. Uh, dus twee zijn er vrijgelaten. Op het bureau ben ik redelijk goed behandeld. Het enige was dat ze me een telefoontje weigerden, terwijl ik natuurlijk echt heb om iemand te bellen. Waarop de agent zei dat het geen film was, dus dat ik niemand mocht bellen en dat, ik... en dat er geen veganistisch eten was. Dus ik heb ook de hele dag niet gegeten, want er was alleen maar brood met melk. En ze wilden geen veganistisch eten halen. Dus... Waarom mocht je nou niet bellen? Uh, nou, de agent zei, het is hier geen, het is geen film, uh, ah. maar, geen telefoontje plegen. Wat natuurlijk niet klopt, ah. en uh, ik dat maar heel even liet gaan en uh, heb gewacht van als dit nog heel lang gaat duren, dan ga ik toch echt eisen gesprek met mijn advocaat, ah. waar ik in eerste instantie geen behoefte aan had, omdat het een licht vergrijp was. Uh, maar op het moment dat ik dacht van, nou nu gaat het echt te lang duren, ik uh, wil mijn advocaat, toen uh, kwamen ze met de sleutels en toen uh, hebben ze me de op laten. Ja, doordat je dreigt met de advocaat, heb je, je uiteindelijk laten gaan? Uh, nee, nog niet. Nee, nog niet. Nee, ik dacht op een gegeven moment van, uh, want ik zag uh, via het kleine raampje, waar je niet doorheen kan kijken, maar dat je wel of licht op het donker is, dat het donker begon te worden. En toen dacht ik, nou als het nu niet, dan ga ik bellen, ik wil een advocaat en toen werden we eigenlijk net vrijgemaakt. Oké. Okay. En uh, vandaag ben je er gelijk weer bij? Uh... Ja, omdat het zo dringend is. Dat, uh, niet alleen is er uh, 400 corona brandhaard de medewerkers, ook is de hele veehouderij en met name met de pluimveehouderij en de varkenssector een risico voor, de, voor gezondheid. Ja, want wat hebben we vandaag gedaan weer? We hebben vandaag uh, brieven overhandigd aan Kamerleden en we hebben vragen gesteld, geïnterviewd of zij bewust zijn van het feit dat uh, de pluimveehouderij een risico vormt en wat zij daar aan uh, gaan doen en of zij onze eisen steunen. Ja, en wat zijn de reacties zoal? Uh, nou, van de partijen waarvan we het al verwachten, een beetje de links uh, partijen, die uh, staan allemaal um, redelijk achter onze uh, Eisen. Sommigen wat genuanceerder vinden een plantaardig voetjesysteem net te ver gaan. Ze uh, vinden het nog te snel gaan, bijvoorbeeld. Maar ze staan wel. Ja. Redelijk dezelfde richting op ja. en uh, het CDA uh, benoemde vooral dat we trots waren op de boeren en dat we uh, ja, binnen de veehouderij moeten kijken hoe ze het duurzaam kunnen maken. Ja. Ook wat wij verwachten, maar ook het CDA hebben een brief meegegeven en we hopen ja. dat ze hun standpunt gaan veranderen, want ook boeren hebben een gezonde plaatje ja. nodig en uh, zitten niet te wachten op uh, corona uitbraak. Denk je dat er de komende jaren dan dingen gaan veranderen, ook politiek? Uh, het moet wel. Ook al heb ik er soms weinig vertrouwen in, we hebben eigenlijk geen keus. Ja. Ook als het gaat om klimaat. Ja. Oké, okay. nou ik vind het echt heel stoer, nogmaals dat je hier vandaan weer bent, We hebben gisteren bent opgepakt. Wat, wat motiveert je zou er dan nog te zeggen? Nou ja, meerdere dingen. Als we de veehouderij kunnen aanpakken, dan pakken we zoveel aan. We pakken het voedselprobleem aan, we pakken het dierenleed aan, we pakken het risico op zoonoses aan en de klimaatproblematiek. Dus dit is eigenlijk het meest urgente en belangrijke probleem, plus we hebben de oplossing. Dus uh, ja, daar zet ik me wel uh, graag voor in. Wat is oplossing? De oplossing is een duurzaam en plantaardig voedselsysteem en daarmee kunnen we veel meer monden voeden. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Dank je. Dank je.